Goeiedag. Grote verschillen deze vrijdag in het land, levert ook zeer verschillende weerfoto's op. Ik vind deze er echt ja, bijna een beetje lenteachtig uitzien met mooi die blauwe lucht en die mooie kleuren. Er staat ook duidelijk wat wind hier, maar er zijn ook plaatsen in het land waar echt buien vallen en waar de bewolking overheerst. En de komende 24 uur zijn er regionaal flinke verschillen als gevolg van buien die over het land gaan trekken. Dit zijn de radarbeelden van vrijdag aan het eind van de ochtend en dan zien we al in het zuidwesten van het land dat daar buien vallen. Die schuiven nog wat verder door naar het midden en noorden, maar verreweg de meeste activiteit die zal in het zuiden blijven de komende 24 uur. En dat heeft te maken met een lage drukgebied dat boven de Noordzee ligt en geleidelijk aan over Nederland gaat trekken en zal morgen dus deels het weer bepalen. Omdat het lage drukgebied een vrij zuidelijke koers heeft... valt het in het noorden allemaal morgenochtend reuze mee. Daar zijn gewoon zonnige perioden. En geleidelijk aan trekt dat laag helemaal weg. En dan hebben we zondag een aardige dag met flinke zonnige perioden. Blijft het overal droog, de temperatuur loopt dan al wat op. En maandag is ook een prima dag... waarbij het misschien nog wel wat warmer kan gaan worden. Maar die eerste 24 uur, dat is toch wel even iets om in de gaten te houden. We zoomen even in op dat lage drukgebied, want dan kunnen we nog wat beter zien hoe de koers van het laag is. De meeste neerslag ten zuiden van de kern van die depressie. En dat betekent in het noorden dat daar niet zo heel veel gaat gebeuren qua neerslag. Maar hier zien we toch echt wel dat daar flinke hoeveelheden water kunnen gaan vallen. Zaterdagmiddag is dat laag weg. Krijgen we te maken met een meer noordelijke stroming op zondag. En dan komen de opklaringen en ziet het er beter uit. Dus zaterdag grote verschillen tussen noord en zuid. En die verschillen komen ook tot uiting in de neer. Slagsommen. Dat kunnen we hier mooi zien, het zuidwesten van het land. Daar gaat flink wat water vallen de komende 24 uur. De modellen suggereren zelfs dat dat 50 tot 60 millimeter lokaal kan zijn... Sommige plaatsen in het zuidwesten is het 10 tot 20 mm en in het noorden van het land nou daar blijft het bijna droog 0 tot 5 mm en daar is de zon vaker te zien maar die grote neerslaghoeveelheden hier in het zuidwesten van het land zorgen er ook voor dat er een code geel voor regen uitstaat dat gebeurt niet zo heel vaak als er veel neerslag valt in korte tijd, dan willen we daarvoor waarschuwen. En die waarschuwing geldt voor Zuid-Holland, Zeeland en Brabant. De komende 24 uur kan die regenval lokaal voor problemen zorgen. Dus niet in heel dat gebied zal dat het geval zijn, maar lokaal kan dat wel. Verder voor vrijdagmiddag op de kaart 19 tot 20 graden. Buien, misschien nog wel een klap, onweer. En de wind uit een zuidelijke richting en die is overwegend matig. En dan pakken we de zaterdagmiddag erbij. Dan is de meeste neerslag al gevallen in het zuiden van het land. Kan er nog verspreid en enkel buitje vallen. Ik denk dat het in het noorden helemaal reuzen meevalt. En vanuit het noordwesten komen we dan ook geleidelijk aan opklaringen. Het wordt 19 of 20 graden. Wat de wind betreft, die is overdag grotendeels veranderlijk. Omdat dat lage drukgebied natuurlijk voorbij schuift. Maar wordt uiteindelijk noordwesten. Dan gaan we nog even wat verder kijken. Zondag een droge dag met zonnige perioden. 21 tot lokaal 23 graden. En een zwakke tot matige wind uit het noorden. Ik denk een prima dag om buiten wat te gaan ondernemen. Maandag ook een droge dag. Dan wordt het warmer. 22 tot 25 graden. De wind die waait misschien wel eventjes uit het zuidoosten. Vandaar dat je die warmere lucht wat makkelijker gaat krijgen. En dinsdag, nou we hebben er vooralsnog dit van gebakken. Maar er zit nog heel veel onzekerheid in de weerkaart van dinsdag. We houden het er maar eventjes op. Temperaturen rond de 23 graden. En op de meeste plaatsen droog. Maar ik zeg... Bij, dat kan makkelijk nog veranderen de komende dagen. Fijn weekend!